leer zelfstandige ondernemers, zoals coaches, trainers en adviseurs, hoe ze met hun eigen iPhone uh, video's en foto's maken, zodat ze online beter zichtbaar worden. En uh, ik heb vandaag een uh, artikel op mijn uh, website geplaatst. Verdienen met video.nl en daar vind je mijn uh, allerlaatste artikel, dus uh, nou, dat was hem vanuit een uh, zonnig Amsterdam aan het einde.